Kom 22 september naar de Ginkelse Heide bij Ede en beleef het slotspectakel van Erfgoedfestival Gelegerd in Gelderland waar 2000 jaar militaire geschiedenis tot leven komt.